slaapproblemen, stressklachten, verslavingen, de balans tussen, tussen werken en niet werken. Zingeving is een belangrijk thema voor de nieuwe generatie. Primair online, dus het eerste contact is eigenlijk altijd online. En ook in online lossen wij... 98 procent van de hulpvragen op. Je bent ondernemer en uh, hebt medewerkers. Dan wil je dat die medewerkers goed in hun vel zitten. Mijn gast wil daar met zijn bedrijf OpenUP een positieve bijdrage aan leveren. Hoe doet hij dat? Dat ga ik je vertellen en dat ga ik hem vragen in deze video van 7 dtw. Van harte welkom. <middels> Keijs Koppers, van harte welkom van OpenUp. Uh, welkom dat je leuk dat je hier bent. Dank uh, Om te beginnen even, als ik jou uh, Google zeg, dan kom ik niet alleen OpenUp tegen, maar ook uh, iPractice. Dus laten we even beginnen, even te schetsen wat die twee precies doen en wat de verhouding daartussen is. Ja, we hebben een, een groep van bedrijven, dat heet de OpenUp Group. Ja. En in de OpenUp Group uh, hebben we OpenUp, het online platform, daar gaan we straks meer over praten. Ja. En we hebben iPractice. En iPractice is de zorginstelling. Okay. En dat is een zorginstelling in, het, in Nederland, in het Nederlandse model, met inmiddels acht locaties uh, door heel Nederland. Uh, waarin ook de, de, de zorgverzekeraar uh, daarin de, de vergoeding doet. Yeah. En, en OpenUp is een online platform waarin we samenwerken met het bedrijfsleven. Dus het zijn eigenlijk twee aparte proposities in yeah. die ene groep. Yeah. Uh, maar er is natuurlijk wel een versterking uh, van het feit dat we ook die zorg heel goed kennen. Ja. Uh, richting meer dat pre preventieve aspect van wat we in het bedrijfsleven doen. Jullie richten je met Open Up, denk ik ook met name op organisaties met veel jonge mensen hè, ja. vandaag de dag. Uh, leveren jullie een positieve bijdrage aan het welzijn van die mensen binnen organisaties? Uh, ja, uh, we hebben inmiddels 150.000 uh, abonnees op het platform. Dus ja. een, een bedrijf wordt eigenlijk lid. Uh, en met het lidmaatschap van het bedrijf worden ook alle werknemers aangesloten op het platform. Ja. Um, en we zien dat 30 tot 40 procent van die hele grote groep van 150.000 werknemers... Ja. dat 30 tot 40 procent daarvan in een jaar contact met ons maakt. En niet alleen voor een consult. Hè, maar ook voor masterclasses, webinars, trainingen. We zien dat 30 tot 40 procent contact met ons maakt en dat is, uh, ja, dat is vrij hoog. Maar worden ze er ook beter van? Ja, we zien dat... We meet je zoiets? Ja, we, we meten je? dat. Ja, we hebben een check-in. Uh, ja. En een check-in is eigenlijk een hele korte vragenlijst over hoe het met je gaat. Ja. Uh, daar kunnen we dan ook een getal aan koppelen bijvoorbeeld en een uitspraak over doen. Ja? Uh, en dat kunnen we periodiek bij jou meten. En als mm -hmm. we dat doen, dan zien we ook dat mensen echt verbeteren, lekkerder in hun vel zitten. Meer kwaliteit van werk, kwaliteit van leven ervaren. Uh, dus ja, we meten dat wel degelijk. En wat we ook meten is de tevredenheid met onze diensten. Mm -hmm. uh, en dan zien we ook dat die, ja, de NPS-score, de, de, de net promoter score die ligt standaard boven de 90. En dat is echt... Echt mm. nogal hoog. Ja. Dus mensen zijn heel tevreden dat we er zijn. Het lucht ook vaak op ja. dat we er zijn. Ja. Hè, dus als je ergens mee worstelt of het kan een kleine vraag zijn, kan een grote vraag zijn. Het is toch het idee dat er iemand voor je is. Dus dat je dat ergens kan bespreken kan een enorme opluchting zijn voor mensen. En even voor de duidelijkheid. Uh, open Up, uh, ik als werkgever, ik heb mensen in dienst. Ik neem een abonnement op jullie, op OpenUp, En dat bied ik aan aan mijn werknemers. Hè? Zo ja, werkt het, hè? Zo werkt het. En, en al... ik betaal, en ik betaal ja. een vast bedrag per werknemer. Ja, je betaalt een vast bedrag per werknemer. Dat is, in, uh, dat is 25 euro per werknemer per jaar. En daarmee krijgt het, zeg maar, de hele groep van werknemers onbeperkt toegang tot onze diensten. Dus je weet als bedrijf ook precies waar je aan toe bent qua kosten. Er komen nooit extra kosten bij. Onbeperkt. Dus, dus eigenlijk, ja, dit klinkt heel plat. Dit is bijna een soort Netflix net Netflix net. voor psychologen. Dat is het eigenlijk. En niet alleen psychologen, maar ook alle content rondom de psychologie. Ah, er zit meer bij de, dan... Het is echt een platform. Het is echt een platform, ja. Uh, Leg mij eens uh, even naar na de inhoud, hè? zometeen meer ook over het bedrijf, maar naar de inhoud toe. Hè? Want je zei even al kort, I practice, dat is echt een zorginstelling. Uh, ja. Het uh, uh, uh, uh, uh, maakt gebruik van de financiën van de zorgverzekeraars, zeg maar. Dit is eindelijk een commerciële uh, onderneming. Als het gaat om de psychologen, want jullie hebben allemaal psychologen uh, in dienst. Uh, of zijn, nou moet je zo meteen, maar of ja. die in dienst zijn freelance, whatever. Uh, maar uh, er zijn verschillende niveaus, hè, van want jij bent gz een psycholoog? Ja, ja. Ik heb een klein beetje ingelezen, maar jij ja. moet het mij uitleggen. Je hebt psychologen NIP of zoiets. Ja, NIP. En uh, die hebben dan iets meer gedaan dan alleen maar een master. Hoe, hoe zit het met die kwaliteit van die psychologen bij jullie? Hoe hebben jullie dat ingeregeld? Ja, dus er zijn eigenlijk, je zou kunnen zeggen, twee groepen psychologen in Nederland. Je hebt een groep psychologen die dan formeel bevoegd is om echt in de gezondheidszorg mensen te behandelen. En dat gaat vaak over depressies en angststoornissen. Dat zit dus echt in die zorghoek. Dat is, dat is wat jij da bent, ja, dat ja, is die dat GZ ja, dan ben je gezondheidszorgpsycholoog. En ja. dan ben je geregistreerd in wat ze noemen het BIG-register. Ja, en daar zijn bijvoorbeeld artsen ook in geregistreerd. Ja. En dat is dus echt veel meer in dat, in dat zorgmodel, is dat de psycholoog van ja. dienst. Die moet het doen. En dat valt dus veel meer in die bucket van iPractice, van die zorginstelling. Ja. Uh, en daarnaast heb je die tweede groep psychologen. En dat zijn psychologen die niet, niet BIG geregistreerd zijn. Dat zijn on, he, misschien wel NIP-psychologen van het Nederlands Instituut van Psychologen. Die hebben ja. daar een registratie. Of dat zijn arbeids- en organisatiepsychologen. Of dat zijn economisch psychologen of cultuurpsychologen. Je hebt Op allerlei gebieden heb je specialisaties. Mm -hmm. Maar die vallen dus niet in die bucket van die formeel bevoegde gezondheidszorgpsycholoog. Ja, ja. En open-up. En die werkt eigenlijk met allebei die groepen. He, dus we hebben en arbeids- en organisatiepsychologen. We hebben uh, economische psychologen. Maar we hebben ook uh, gezondheidspsychologen. Dus het is, bij OpenUp zijn we wat vrijer, zou je kunnen zeggen, dan bij Art Practice. Ja. En bij Art Practice werken we echt in dat zorgmodel. Dus daar moet. Moeten de psychologen big geregistreerd zijn? Mm -hmm. uh, of vindt de behandeling tenminste plaats onder verantwoordelijkheid van een big geregistreerde psycholoog? Daar is ook veel kritiek op, hè? Dat, je, dat, dat er dan zeg maar, één gz-psycholoog is en voor de rest niet. Maar die doen wel al het werk en daardoor kan de, kunnen de kosten worden gedeclareerd. Ja, zeg maar. Het is heel belangrijk dat de gz-psycholoog natuurlijk gewoon betrokken is bij zo'n behandeling en weet wat er gebeurt. Dus mm. je kan je voorstellen als je een enorme piramide zou bouwen met de gz-psycholoog in de top van die piramide, en daaronder allerlei niet-big-geregistreerde psychologen, dat die gz-psycholoog het steeds moeilijker heeft om de kwaliteit van die behandeling te waarborgen. Yeah. Um, <coughs> en daardoor moet je altijd kijken van wat is nou de verhouding van big-geregistreerde psychologen yeah. versus niet-big-geregistreerde psychologen in de zorginstelling. Juist. Maar voor open-up is toch een heel ja, ander, een ander speelveld. Hè? Dat gaat veel meer over preventie, positieve psychologie. Is het meer... Het is meer coachingsachtig. Ja. Ja, dus gemiddeld hebben wij vier of vijf gesprekken met iemand over ja. een specifieke hulpvraag. En daar lossen we het ook echt in op. Ja. Dus ja, je kan zeggen eigenlijk, open-up is veel meer gericht op preventie, positieve ja, psychologie. Mindfulness, coaching en mm -hmm. uh, i practice is echt veel meer therapie. Dat gaat over klachten, depressie, angsten, mm. uh, burn-out. Ja, dat, dat zit dat veel je meer in zorg, de, de zorgkant. Ja. Ja. Jij had het over: uh, uh, je hebt best veel mensen inmiddels rondlopen. Hè? Ja. Uh, heb je die in dienst? Het uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, leeuwendeel wel, dus de, de, uh, de psychologen mogen kiezen of ze in, in dienst willen komen of dat uh, uh, ze een freelance constructie willen. Okay. Wat ons betreft is dat een keuze, dat past bij een aantal principes op basis waarvan we aan het ondernemen zijn. Eén daarvan is de, de keuzevrijheid voor het individu, hoe die zijn verband wil inregelen, het dienstverband. Uh, en uh, daar kiest een heel deel voor een freelance constructie als het gaat om psychologen. Zeker ook psychologen die maar 8 of 12 uur bij ons werken, die zijn ja, er ook. Ja. Uh, maar een ander deel van de psychologen kiest voor een, een vast dienstverband. En dat kan okay. ook. En hoeveel psychologen bij OpenUp? Die, die, die, die dienst die je dus aan bedrijven aanbiedt, aan ondernemers aanbiedt. Hoeveel uh, psychologen hebben we dan overal inmiddels? Ja, dus, dus bij OpenUp hebben we nu ongeveer 100 psychologen. In, in 18 verschillende talen. Ja, dat is ook heel relevant. En, en dat, vind ik, dat vind ik ook echt heel gaaf. Want die, die, die, zeg maar, de, de, de werknemers worden natuurlijk steeds internationaler. En Amsterdam heeft een gemiddeld bedrijf, heeft, heeft 10, 12 nationaliteiten rondlopen. Start-ups, scale-ups. Ja, precies, die zien. En die wil je ook kunnen helpen in hun eigen taal en cultuur. Dus wij zijn, denk ik, erg goed om ja, de verschillende uh, uh, psychologen uit de verschillende landen en de verschillende talen en de, de verschillende culturen aan te spreken en om mm. die aan ons te verbinden. Uh, dus OpenUp heeft nu 100 psychologen en ik denk einde jaar 150, 170 psychologen. Um, en iPractice heeft ook ongeveer 100 psychologen, maar die zijn veel meer georiënteerd op Nederland. Oké. Okay. Wat zijn er meer principes waarlangs jullie ondernemen? Want je noemt het net. Uh, en, en eentje daarvan is die vrije keuze van uh, de psycholoog. Wat zijn er meer principes waar jij uh, onderneemt? Nou, wat ik heel belangrijk vind is de missie die we hebben. Dat is mentale gezondheid voor iedereen. Ja. Uh, en dat betekent als je dat serieus neemt, dat je moet kijken hoe maak je dat dan echt voor iedereen beschikbaar. Uh, en dat is natuurlijk een, een hele moeilijke opdracht in een wereld waarin psychologen schaar zijn. Um, en ik denk wat we daarin doen is dus ons bewust zijn dat wij bijvoorbeeld onze kostprijs zo laag mogelijk willen houden. Zodat we ook aantrekkelijk kunnen prijzen. Mm -hmm. hè, zodat het ook interessant wordt voor bedrijven om het ook echt aan iedereen aan te bieden. Zodat mm -hmm. iedereen toegang krijgt tot deze dienst. Mm -hmm. ja, dus dat is wat mij betreft een heel belangrijk principe van waaruit wij onze uh, producten ontwerpen. Uh, om er zeker van te zijn dat nou, bijvoorbeeld McDonald's is een klant voor, alle, uh, voor de restaurantmedewerkers dat een McDonald's het ook kan aanbieden aan alle restaurantmedewerkers. Ja. En het is echt wel een gamechanger dat, um, dat, dat allerlei groepen in de maatschappij ineens op deze manier heel makkelijk toegang krijgen tot een netwerk van, van goede uh, dienstverleners, goede zorgverleners, goede psychologen. Uh, en dat is ja, denk ik het belangrijkste principe. En natuurlijk betekent dat ook dat uh, als je een dienst hebt zoals wij die hebben en dus voor mensen ook wel zorgt dat je ook goed voor je werknemers moet zorgen. Dus daar zijn we steeds als management ook mee bezig, van doen we dat nog goed genoeg? Mm. Zijn we alert op wat er speelt? Mm. Um, en hoe doen we dat? Zodat mensen ook nou ja, elke dag weer in het contact kunnen staan met mensen die een vraag hebben voor de psycholoog. Um, dus dat is een ander principe wat ik Practice belangrijk vind. Preach. Practice what you preach. Ja, ja, precies. Ja. Hoe kijkt de reguliere zorg naar nou, open-up? Um, Goeie vraag. Um, <clears throat> Ik weet uh, dat zorgverzekeraars het een heel interessante ontwikkeling vinden. Um, uh, dat is nog balen niet die, balen, zorg, balen, balen die niet? <laughs> nou, de, de, de, de, ik denk voor de zorgverzekeraars interessant, omdat iedereen op, op zoek is naar hoe gaan we preventie met elkaar organiseren in de maatschappij. En ik denk wel dat wij als eerste een, een begin van een antwoord hebben. Mm -hmm. op hoe je met elkaar preventie moet organiseren in, de, in deze nieuwe eeuw. Waarin ook digitalisering natuurlijk een veel, belangrijke rol, veel belangrijkere rol heeft. Mm -hmm. um, en wat ik merk is dat heel veel psychologen, zorgverleners... inmiddels ook artsen en voedingsdeskundigen... dat die het interessant vinden om bij ons aan te sluiten bij OpenUp... omdat de taal ook echt anders is. Dus in dat traditionele zorgmodel hebben we een model opgebouwd rondom ziekte. Ook een bekostiging rondom ziekte en klachten. En dat, is, dat heeft heel veel waarde. Want we zijn doorgaans heel tevreden met hoe de zorg werkt. Mm -hmm. Als je in Nederland diabetes zou krijgen of, of kanker... dan wordt je doorgaans echt heel goed geholpen. En zijn mensen daar ook tevreden over. Mm -hmm. um, maar tegelijkertijd is er ook een groep zorgverleners die, die zoekt naar een ander verhaal. Wat veel meer gaat over leefstijl, over preventie. Over het voorkomen van, van mentale klachten. Mm -hmm. uh, over positieve psychologie. Uh, en dat is zeg maar de taal van open-up. Dus dat spreekt ook... De, de nieuwe generatie zorgverleners erg aanmerken wij. Ja, trek je daarmee ook een jongere doelgroep aan? Want als ik kijk naar jouw team, dan zie ik vooral jonge, jonge en frisse gezichten. Zeg maar. Ik zie weinig 40-plussers volgens mij in jouw bestandje zitten. Uh, is het met name een jong publiek wat hiermee aan de bak uh, gaat? Ja, we merken wel dat het uh, doorgaans jonge psychologen zijn die zich bij ons melden. We krijgen veel uh, sollicitanten, veel sollicitaties uh, elke week. Uh, maar het wisselt in de zin dat het wel echt tussen de zeg, 25 en de 45 is. We hebben ook al wat, wat, wat, wat meer senior psychologen op het platform. En dat vinden we wel belangrijk. Dus daar doe ik wel extra, doen we extra ons best voor. Ja, want wat zijn jullie criteria? Want ik kan me ook voorstellen... Met alle respect, hè. maar ik bedoel, als je bent afgestudeerd, dan is het nou niet dat je echt jarenlang ervaring hebt. en Dan ben je 25, kom je van de universiteit af en je hebt je eerste consult. En daar komt men een verhaal aan, wat je moet kunnen inschatten, moet kunnen beoordelen. Moet, ja. uh, hoe zit daar spanning op? Daar, daar, daar zit natuurlijk altijd spanning op. Uh, maar wij hebben niet, we hebben relatief weinig echte starters. Dus als je echt starter bent bij ons, ja. uh, dan kun je bijvoorbeeld bij iPractice starten op de chat... Uh, op een heel laagdrempelige manier ook echt onder actieve begeleiding van een gz psycholoog en eigenlijk leiden we dan op in een jaar of drie uh, richting die spreekkamer ja, ja. dus ik denk dat we daar best wel een goed model in hebben gevonden uh -huh. uh, en bij open-up nemen we vaak mensen aan die wel minimaal drie vier jaar uh, ervaring hebben met het geven van consults uh -huh. dus ja het zijn doorgaans wat uh, ik noem het maar even vitale psychologen die we aannemen uh, maar die hebben vaak al wel de spreekkamer gezien en de eerste uh -huh. meters gemaakt in het vak uh -huh. En daarnaast moet je ze wel blijven trainen. Dus wij organiseren elke dag een uh, way of working sessies. Zo hebben we dat genoemd, de way of working sessies. Uh, en daar moet een psycholoog ook periodiek bij aanwezig zijn... Om, om steeds weer opnieuw herinnerd te worden aan hoe wij ook alweer werken. Mm. Uh, en daar zijn ook weer senior psychologen aanwezig... om moeilijke casussen te bespreken of om mm -hmm. vragen te beantwoorden. Uh, plus, er zijn altijd senior psychologen die dienst hebben om mee te overleggen. Dus als je ergens mee zit kun je altijd real-time even bellen en overleggen. Hoe, hoe, uh, die, die, dat open -up, hoe maak ik daar als medewerker van de organisatie gebruik van? Is dat alleen maar online? Kan ik die psycholoog, ziek die ook fysiek? Hoe werkt dat? Het is, het is primair online. Dus het eerste contact is eigenlijk altijd online. En ook in online lossen wij 98% van de hulpvragen op uh, en met dus die hoge tevredenheid die ik net omschreef. Mm -hmm als de klachten forser zouden zijn en dat ge gelukkig is dat maar in een heel klein deel van de gevallen als er echt klachten zijn het, dan hebben we ook een offline model dus dan hebben we ook i practice met locaties waar je naartoe nee. kan waar je iemand kan ontmoeten maar je merkt dus dat de klanten noemen, of de gebruikers noem ik het maar even hè, van open -up, die vinden het dus niet problematisch dat alles via beeld als er nu zeg maar ...oudere mensen zitten te kijken. Zeg maar, ja. Die zouden denken, ja, maar je kan toch nooit een goed gesprek voeren... ...als je niet face-to-face -face bij elkaar zit. Maar dat is eigenlijk geen issue. Nee, dat is eigenlijk geen issue. Mm. Het wordt heel goed ervaren. Um, en um, kijk, ik denk wel in het eindspel... ...wij zijn natuurlijk nog zoekende van waar gaat het bedrijf zich naartoe ontwikkelen. Mm -hmm. He, dus wij denken, we zijn nu bezig om... Uh, ...in plaats van alleen mentale gezondheid... ...ook te kijken naar wat meer 360 graden gezondheid. He, dus leefstijl, ook fysiek. Voeding, beweging heeft mm -hmm. ook heel veel invloed op hoe je je voelt. Mm -hmm. Dus dat is een ontwikkeling waar we nu mee bezig zijn. Uh, en daarnaast kan ik me voorstellen dat op een gegeven moment... als wij een bepaalde grootte hebben... Uh, dat je ook zegt, je wil in de belangrijke hubs van Europa... wil je ook een lokale presence hebben. Ja. Uh, dus het kan best wel zo zijn dat we straks toch... Ja, ik zie dan grote gebouwen vormen in, in, in, in Amsterdam, in Rotterdam... In, maar ook misschien wel in, in München, in Berlijn... waar we ook actief zijn. In, in Spanje, in Barcelona, Parijs, Frankrijk. Uh, waar we ook mensen echt fysiek kunnen Ontvangen, hm. dus maar dat is meer toekomstmuziek. Ja, ja, dat is meer dromen. Dan ja, mijn... jaar of twee van nu wel. Ah, Oké, okay. nou, dat is dat. is ja, ja, ja, ja. dus, uh, Wat zijn de soort van de mensen die gebruik maken van Open Up? Kun je die schetsen als een persona of, of is het net zo breed als heel werkend Nederland? Ja, het is wel echt net zo breed als heel werkend Nederland. Het is natuurlijk wel zo dat wij in het begin vooral ook bij heel veel start-ups en scale-ups, uh, uh, zeg maar, aangehaakt zijn en die ja. hebben ons uh, onze diensten afgenomen. En daar werken doorgaans een wat jongere en wat internationalere uh, groep mensen. Ja. Uh, maar inmiddels zien we echt van, van, van jong tot oud en met van allerlei hulpvragen. Dat kan echt gaan over zingeving, privérelaties. Uh, dat kan gaan over een conflict op het werk. Dat kan gaan over nou ja, slaapproblemen, stressklachten, verslavingen. Uh, dus wij zien echt het hele spectrum aan vraagstukken wat je kan hebben zien we voorbij komen. En je zegt 30% van de mensen, zeg maar gemiddeld genomen, maakt ja. gebruik van de dienst. Ja. Uh, en zijn er specifieke thema's die veel terugkomen? Want je hoort natuurlijk vandaag de dag als buitenstaander is een thema als burn-out natuurlijk heel populair. Waar heel veel over, of populair, ja. nou in de zin van dat je er veel over hoort. Uh, zijn er bepaalde thema's waarvan je denkt van ja, die komen wel heel vaak voor? Ja, ik denk dus de stressklachten, de balans tussen, tussen werken en niet werken. Die is best moeilijk voor mensen om dat ook te vinden. Ja. Um, uh, Stresssignalen herkennen kan al heel moeilijk zijn. Waar heb ik überhaupt uh, last van? Wat, wat is dat eigenlijk? Mm -hmm. um, maar ook uh, um, uh, zingeving is een belangrijk thema voor de nieuwe generatie. Mm. Uh, je, haal ik voldoening uit mijn werk? Hoe doe je dat eigenlijk? Voldoening halen uit je werk. <tus> dus dat is een belangrijk thema. Uh, diversiteit is een, uh, is een thema wat steeds meer toeneemt. Uh, waar ook mensen in psychologische zin over nadenken. Mm -hmm. um, de dialoog voeren over dit soort moeilijke onderwerpen, dat is ook een thema. En hoe maak ik dat nou bespreekbaar met mijn leidinggevende? Of als leidinggevende, hoe maak ik dat nou bespreekbaar binnen mijn team? Um, slaapproblemen komen, komen veel voor. Dan heb ik eigenlijk wel zo ja, een beetje de belangrijke thema's belangrijk. gehad. Hey, koppelen jullie terug naar werkgevers? Uh, ja en nee. We koppelen nooit op individueel niveau terug. Dus wij willen echt een vertrouwens, vertrouwensrelatie hebben. Um, en dan zo zien we dat ook. Dus wij zijn daarin anders dan bijvoorbeeld hè, de, de arbodiensten of de bedrijfsartsen die daar ook een formele communicatieve rol vervullen. Um, maar op groepsniveau kunnen wij natuurlijk wel aangeven bij HR wat de thema's zijn nou die in het bedrijf spelen. Hè, dus stel dat. Dat stresssignalen een belangrijk thema is in het bedrijf, omdat wij inmiddels 25 mensen hebben gesproken en van die 25 mensen geeft 15 mensen aan het over die stresssignalen te willen hebben. En dan kunnen we ook in overleg met het bedrijf een webinar pluggen die gaat over het herkennen van stresssignalen. Ja. En dus zo zijn we natuurlijk wel. Uh, ...bereid om HR hier en daar te nutjen en te helpen... ...om te snappen wat zij moeten organiseren voor die groep. Maar uh, een, een, uh, een, een, een hypothetische kwestie... ...jij spreekt uh, tien mensen uh, op een gegeven moment... ...over uh, grensoverschrijdend gedrag van een van de managers... Uh, ...met naam en toenaam en nummertje 11 komt er al aan. Wat doe je dan? Ja, dat zou heel ingewikkeld zijn, want dat is eigenlijk ja. onze opdracht niet. Dus dat zouden wij niet uh, op die manier terugkoppelen. Mm -hmm. Wij zouden wel het individu wat wij spreken... ...empoweren om daarmee bijvoorbeeld naar de vertrouwenspersoon te gaan ja, van het bedrijf... Ja. ...die wel de opdracht heeft om daar iets mee te doen. Ja. Dus wij, wij weten wel de route binnen zo'n bedrijf om dat de goede plek te geven. Mm -hmm. En ook het goede kader. Mm -hmm. Maar wij zijn niet op dat moment de aangewezen persoon om aan de bel te trekken. Als er echt gevaar zou dreigen, maar dan heb je het veel meer over echt hypothetische situaties... Ja, ja. Dan uh, heb je de verplichting als psycholoog om je beroepsgeheim te verbreken. Aha. Maar dat moet dan echt maatschappelijk gevaar zijn. Ja. Denk aan een bomaanslag. Ja, ja, maar dat is, dat is heel hypothetisch. Ja, maar ja, als het gaat om dit soort uh, onderwerpen, als het gaat om grensoverschrijdend gedrag, dan zullen wij de, de werknemer motiveren om dat bespreekbaar te maken binnen het bedrijf zelf op de aangewezen plekken. Dus binnen HR of, binnen de, of bij de vertrouwenspersoon. En op die manier help, dragen we wel bij aan, aan het oplossen van, van zo'n probleem. Hmm. Kun jij aantonen bij werkgevers dat jullie echt een positieve bijdrage leveren aan het welzijn... in de vorm van een daling van het ziekteverzuim bijvoorbeeld? Kun, dat is natuurlijk lastig, hè? Als je geanonimiseerd, tenminste, als alles private is. Uh, hoe doe je dat? Of nee, doe dat, je dat? Dat is nu nog lastig. Dus in Amerika, bij soortgelijke uh, voorbeelden, uh, hebben ze dat al wel aangetoond. En, en zeggen ze... En wij hebben dat dus nog niet kunnen aantonen... maar zeggen ze dat het 30% verlaging van je ziekteverzuim mee zou kunnen brengen... Mm -hmm. of tegelijkertijd ook een verhoging van je productiviteit. Hè? Want het gaat soms niet alleen over ziekteverzuim. Er zijn natuurlijk ook mensen die zich door de dag heen slepen... en die mm -hmm. eigenlijk vi fitter, vitaler worden als ze toegang krijgen tot dit soort diensten. Mm -hmm. um, maar wij hebben dat nog niet kunnen aantonen. We um, hebben ook nog niet actief onderzocht... omdat we gewoon merken dat veel mensen het gebruiken... Dat we merken dat er op de check-ins verbetering is. Dus we merken dat er een afname is van klachten of een verbetering van de situatie. En we merken dat die tevredenheid heel hoog is. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als we dit kunnen aantonen. Maar mm. daar, daar moeten we wat meer langjarig denk ik met bedrijven in, in, in samen optrekken. Ik weet mm. dat bedrijven dat ook wel willen. En er zit nog één moeilijkheid in. is Dat, dat, dat ziekteverzuim is een heel gek fenomeen. Uh, omdat in Nederland bijvoorbeeld is een werkgever twee jaar verantwoordelijk voor, de, voor het ziekteproces. En daar zie je dus ook relatief veel langdurig ziekteverzuim in Nederland. Uh, in Duitsland is een werkgever maar zes weken verantwoordelijk. En na zes weken word je eigenlijk overgedragen naar de uh, Duitse UWV. En in Duitsland heb je dus bijna geen langdurig ziekteverzuim in het bedrijfsleven. Dus daar zit ook altijd, bij ziekteverzuim zit ook altijd nog een, een, aspect, een juridisch aspect mm. uh, waar wij geen invloed op hebben. Dus mm. Ik, ja, ik wil het graag aantonen, um, maar het heeft niet de allerhoogste prioriteit momenteel. Nee. Als jij uh, in uh, jouw leven voor de keuze zou komen te staan uh, om of uh, uh, uh, zorg te doen, non-commercieel, uh, of ondernemer uh, te blijven, wat zou je dan kiezen? Nou, ik, ik vind ondernemen uh, het allerleukste wat er is. Dus ik, ik, ik hou van de vrijheid om iets nieuws te kunnen ontwerpen en dat ook in... in uh, in praktijk te kunnen brengen en daar zit kijk en dat is misschien nog wel een derde principe als het gaat om commercieel zijn er is altijd de vraag van welke marge moet je nou maken uh, om zeg maar te rechtvaardigen wat je doet en om een duurzaam bedrijf op te bouwen ik denk als je in een dienst zit zoals wij die nu doen dan moet je uh, durven om een bedrijf op te bouwen wat een gezonde marge maakt en wat ook een tegenslag zou kunnen opvang opvangen mm -hmm. He, dus dat moet ook je moet een buffer kunnen opbouwen als bedrijf maar ik vind niet dat, we, dat wij woekerwinsten zouden moeten maken. Dus ik denk dat wij ook in onze prijsstelling er altijd voor zorgen dat er een gezonde marge is. Mm -hmm. um, maar dat hoeft geen uh, marge te zijn zoals in de zeg maar, software-as-a-service-industrie. Ja, Dan moet je in de SaaS-business investeren. Ja. En dat is ook wel het gesprek wat ik met investeerders heb. Ja, we willen uh, return. We willen ook zorgen dat de mensen die ons steunen, uh, ook financieel steunen, dat die uiteindelijk een rendement kunnen maken. Uh, maar dat uh, hoeft wat mij betreft niet te zijn op het niveau van uh, ja, sommige SaaS-bedrijven. Kun je iets vertellen over de constructie van het bedrijf? Ja, het is een, uh, je bedoelt in de zin van juridische constructie. Ja, en, en investeerders heb je ja, nee, het over, en aandeelhouders. Het is een BV, dus ja. het is een besloten vennootschap. Um, en ik heb een aantal mensen wat mij steunt, wat mij ook privé steunt. Uh, en zij hebben geïnvesteerd in, in dit uh, bedrijf. En zij hebben mij eigenlijk geholpen door een aantal moeilijke fases waarin de kost voor de baat uitgaat. Ja. Inmiddels komt er steeds meer baat ook binnen, ja. steeds meer omzet. Uh, en zouden we ook, uh, uh, we, we zijn eigenlijk break-even op onze diensten. Mm -hmm. <coughs> en ik haal nog investeringen op om bijvoorbeeld de productontwikkeling verder op te schalen. Ja, ja. Uh, dus om meer, meer techneuten in te zetten en meer, uh, meer software te kunnen bouwen. En wil je dat inhuren of in huis hebben? Want in hoeverre ben jij een techbedrijf, zeg maar, um, ook? Ja, want jullie bedoelen, het is allemaal online, dus een platform met chat services en noem maar op. Ja, we zijn, ik zeg wel eens, we zijn een high-tech en een high-touch bedrijf. Mm -hmm. Dus we zijn in mijn ogen een tech bedrijf, maar ook een relationeel bedrijf. Ja. Dus wij hebben nu 30 mensen in ons, in ons tech team, in ons product team, waaronder de software developers, product owners, designers, enzovoort. Uh, dat zal nog uitbouwen, denk ik, naar 40, 50 mensen. Ook, ook daar zit ook content in. Dus de webinars, de masterclasses die we maken. Mm -hmm. Dus ik denk, met 50 mensen in je productteam ben je een serieus bedrijf. Ben je ook, hè, kan je ook zou je kunnen zeggen, concurreren met de, uh, de partijen in Amerika? De, de, mm -hmm. En voel ik me ook techbedrijf? Mm -hmm. En aan de andere kant zijn we een relationeel bedrijf, want ons hele product is relationeel. Dus de, de, de connecties met het bedrijfsleven zijn relationeel, met HR-management zijn relationeel. Het gaat ook over sensitieve thema's. Uh, en natuurlijk ons product zelf in de in core is ook iemand die om je geeft. Dus somebody mm. who cares. En dat mm. is ook relationeel. Mm. Dus high tech en high touch. En uiteindelijk verkopen aan een van die Amerikaanse partijen? Of, uh... Ik weet het niet. Kijk, uh, een exit is niet uh, uh, het doel op zich. Ik denk, hè, wat wij willen is echt die missie uitrollen. Dus mijn eerste doel is nu, we hebben 150.000 abonnees... om die te vergroten naar een miljoen abonnees. Ik geloof wel dat het een globaal speelveld wordt... En dus dat we ook in Nederland toegang gaan krijgen tot Amerikaanse platforms. Dat sowieso platforms als de eerste stap naar zorg. of de eerste stap naar een antwoord op jouw vraag over mm -hmm. leefstijl. of over slaap of over bewegen. Mm -hmm. dat dat heel normaal gaat worden de komende vijf jaar. Mm -hmm. Maar volgens nog zijn de Amerikanen ook vooral in Amerika bezig. En uh, is zeg maar uh, de dynamiek, de lokale dynamiek in Europa. best ingewikkeld. Je hebt in elk land eigen wetgeving, uh, eigen taal, uh, eigen cultuur. Dus ik, ik wil graag daar goed in zijn. Mm -hmm. En dan zien we over een jaar of twee, drie uh, uh, wat we gaan doen met zeg maar, die verhouding tot Amerika. Maar het zou ook kunnen zijn dat je gaat samen optrekken met een Amerikaanse partij en mm -hmm. daardoor allerlei schaalvoordelen haalt. Bijvoorbeeld ja. op je productontwikkeling. Ja. En hoe groot, kijk dat is ook een vraag die wij ons natuurlijk moeten stellen. Hoe groot wil je hierin worden? Ja. Ja, dus hoe groot is nog gezond, zou je kunnen zeggen. Ja. En, en op een gegeven moment, dat zijn, wel, dat zijn meer de vragen waar de ondernemers ook mee bezig moeten zijn van hoe verhoud ik me daartoe tot groei. Ja, ja, maar, dat we. maar volgens nog weet ik zeker dat wij wel willen groeien, want ik, ja. wil, hè, ik wil... Kijk, een van de uh, visies is ook wel dat technologische ontwikkeling onvermijdelijk is in de ja. maatschappij. Mm -hmm. Het gebeurt toch, ja. het gebeurt al. Ja. En dan wil je er maar beter bij zijn. Dat is zeg maar, ook een van mijn drijfveren om dit te doen. Um, ik ben nu wel in de gelukkige positie dat ik er ook invloed op mag uitoefenen. Ja. Dus ik ben wel een van de, met mijn team en met het hele bedrijf, zijn wij wel invloed aan het uitoefenen op hoe die zorg van de toekomst, hoe die platforms eruit komen te zien. Um, <clears throat> ik denk dat dat heel goed is. Ja. En dat we daarom, je moet er ook bij betrokken willen zijn, omdat het al gebeurt. Als je er niet bij betrokken bent, kun je nooit een tegenkracht zijn op dit soort ontwikkelingen. Um, ik wens je heel veel succes uh, en, uh, en heel veel plezier uh, met het uitbouwen van, uh, van je bedrijf. En dank je wel voor het delen van dit uh, actuele thema. Dank je wel, Gijs Koppers. Dank je wel, En uh, dank je wel voor het kijken naar nou, weer een ondernemersverhaal hier op uh, CVD TV. Heb je geluisterd naar de podcast? Ook uh, dank je wel voor het luisteren uiteraard. En vind je dit soort gesprekken uh, nou leuk en je zit op YouTube? Blijf even hangen over een paar seconden uh, een paar nieuwe. Uh, en uh, als je meer wil zien van CVD, uh, volg ons dan op welk kanaal je ook wil. Wat voor jou het prettigst is voor nu. Dankjewel. Hoi.